Hoi, welkom. Mijn naam is Jill Huibrich en ik ben internationaal Grand Prix Amazon voor Team NL. Vandaag heb ik de hulp ingeschakeld van Tessa en wij gaan het in deze video hebben over online bereik. Uh, waarom is het nu zo belangrijk om online bereik te hebben? Voor een merk is het heel belangrijk voor een naamsbekendheid. Zoals uh, jij ook. Je bent eigenlijk, uh, jouw naam is al een merk op zich. En eigenlijk wil je dat jouw naam bekend wordt in de dressuurwereld. Voor de Rabobank wil je dat jouw naam bekend wordt uh, als het gaat om hypotheken. Als, als iemand een hypotheek wil afnemen, dat ze denken, oh ja, ik moet wel even bij hen informeren. Dat ze recent nog een advertentie hebben gezien. Of uh, dat de buurman op de hoek, laatst op LinkedIn, nog een super interessant artikel heeft geplaatst over nieuwe wet- en regelgeving over hypotheek. En dan denk je wel, oh ik heb een hypotheek, nou, ik moet ook even, even bij Pietje langs, want die ken ik toevallig. Dat is eigenlijk wat we willen doen als we een groot bereik willen hebben. En dat is denk ik ook wat jij doet. Ja, dat is eigenlijk precies wat ik ook probeer te doen. Ik hoop dat mensen als ze dressuur horen, dat ze dan aan mij gaan denken. En uh, inderdaad, daardoor, uh, daarom ben ik ook zo uh, actief op social media natuurlijk. Ik had het inderdaad al gezien, ja. En uh, we gaan nu dus ook een paar tips doornemen. Dus eigenlijk voor alle stichtingen dat ook te kunnen doen. En de eerste tip is eigenlijk, content is key. Dus het is heel belangrijk om goede content te hebben. Daar kun je natuurlijk wel gelijk een aantal richtlijnen van doen. Dat dus je zegt, ik moet altijd dit hebben, zus hebben, zo hebben. Maar het belangrijkste is gewoon doen en gewoon proberen. Jij vlogt ook. Volgens mij is het ook gewoon, gewoon doen en af en toe gewoon een keer opnieuw doen... Zeker, zeker. En ook gewoon uh, ook aan beginnen. Niet uh, twijfelen of dat het, je denkt dat het niet goed genoeg is. Of juist het natuurlijke dat je een mens bent. Dat maakt het zo uh, leuk voor mensen om het eigenlijk te volgen. Ja, en dan ook met een bepaalde frequentie: hè? dat je het niet uh... Vandaag een keer doet, over twee maanden, over een jaar. Want dan denken de mensen ook: nou, die zie ik ook maar af en toe voorbij flodderen. Jij doet het best wel vaak. Ja, inderdaad. Ik uh, hou zeker ook rekening met die continuïteit. Dat mensen weten dat er uh, iedere week een video van mij online komt. En dat ze daardoor gaan ze ook volgen, als het ware. En anders dan hebben ze natuurlijk ook niks om te volgen. Uh, als jij uh, maar af en toe voorbij komt. Ja, precies. Gebruik je ook verschillende contentvormen. Dat je je vlogt. Uh... Andere Q&A's? Uh, ja, ik uh, heb uh, YouTube, Instagram en Facebook. En eigenlijk alle drie ja, gebruik ik wel wat uh, verschillende vormen. Uh, YouTube is natuurlijk vlogs en kijken uh, kijk de mensen echt een kijkje in mijn leven als internationaal uh, Amazone. Uh, Instagram is meer beleving delen, nieuwe setjes die we hebben van kleding of uh, ja, gewoon wat dingen, uh, uh, gewoon um, en hoe wij met de paarden omgaan en de liefde die we erin steken, dat soort dingen. En Facebook hangt daar een beetje aan vast, maar is ook wel iets meer inderdaad met wedstrijdverslagen. En uh, ja, daar gaat daar wel wat meer op in, zeg maar. Ja, ja eigenlijk leg je tip 2 al uit. Dat je eigenlijk per kanaal eigenlijk weer een andere contentvorm hebt. Uh, aan de hand van de donut kun je dat heel makkelijk uitleggen. Op Instagram is het kijk mijn mooie donut. Op uh, LinkedIn is het een van mijn vaardigheden is een donut eten. En op Twitter is het uh, ik eet nu een donut. En op Facebook is het uh, ik hou van donuts. Dus aan de hand van de donut kun je best wel relatief eenvoudig uitleggen... dat je verschillende kanalen, verschillende contentvormen hebt. Uh, per kanaal heb je ook een aantal statistieken. Kijk jij daar wel eens naar hoe eigenlijk een bepaalde post doet ten opzichte van een ander? Ja. Ik vind Instagram daar eigenlijk het makkelijkst voor. Die is het duidelijkst voor mijn gevoel en uh, inderdaad... op je mobiel Ja, precies. Ja, Facebook heeft ook wel inderdaad de statistieken, maar die vind ik wat moeilijker uh, uit te lezen. Uh, maar ik hou dat zeker in de gaten, want het is zeker belangrijk om te zien wat jouw doelgroep is en... Um, uh, welke dag ze zelfs het meest actief zijn en op welk uur welk moment het, het gunstigst is om te posten precies ja. dus uh, ja daar hou ik zeker allemaal in de gaten en dan weet ik ook het een en ander natuurlijk vanaf dus uh... ja ideaal dat komt uh, op juist mijn plaats is ook heel, heel belangrijk um... Heb je wel eens livestream gebruikt, een beetje nieuwere content? Uh... Uh, ja, dat deed ik eigenlijk al vier jaar geleden op YouTube, vond ik oh, dat het altijd is. leuk. <laughs> nee, maar ik dat is doe, Ik deed het juist vier jaar geleden toen ik begon, vaker dan nu, omdat ik denk, ja op YouTube vind ik het, toen kwam eigenlijk Instagram en op Instagram live gaan is Makkelijker om direct uh, met je volgers. Daar kan je, ja, ik weet niet, daar gaat het sneller of zo. Ik denk, ja. YouTube is dan wat, uh, wat, wat ouderwetse daarin. Dus die gebruik ik eigenlijk uh, niet meer zo. Maar Instagram wel. Dat, die heeft dat eigenlijk een beetje overgenomen. Ja, dat kun je lekker ook mobiel makkelijker doen. Hè? YouTube is best wel technischer. Dat, ja. Ja, daar ben ik wel mee eens. eens. Ja. Als jouw volgers op jou reageren, hè? Doe jij, ga je met hen gesprekken aan? Reageer je ook op hen? Of... Um, als ik een korte vraag op Instagram bijvoorbeeld of Facebook voorbij zie komen dan probeer ik daar altijd wel snel op te reageren want dat is natuurlijk ook leuk voor die mensen dat uh, ja ik zie dat hun reactie gelezen wordt want daardoor krijg je natuurlijk ook meer betrokkenheid uh, maar de echte uitgebreide uh, vragen die doe ik wel in Q&A's en dat soort dingen zodat je ook wel echt een ja soort in plaats van een verhaal te typen dat je er ook weer meer gevoel in kan leggen en beter antwoord kan geven op de antwoorden of op de vragen die die mensen stellen dus uh, ik probeer natuurlijk natuurlijk wel zoveel mogelijk om die betrokkenheid ook te verhogen, zeg maar. En je hebt ook 80.000 volgers op Instagram, geloof ik ja, hè? dus ja, dat zijn, klopt, dat ja, zijn ja. nogal wat vragen die op jou ja, kunnen worden. dat is zeker waar. Nou, dat is eigenlijk tip 3 hè, het is wel heel belangrijk om ook met je publiek te interacteren, want social media blijft een sociaal medium. Mensen praten met mensen, uh, een merk gaat meestal niet in gesprek met mensen, dus dat maakt het juist op social media belangrijk om ook te reageren. En dat is vooral ook belangrijk vanwege het algoritme. Uh, op het moment dat je iets wil wilt, niet zeggen dat het chronologisch direct in de tijdslijn komt. Maar dat door het interacteren erop, maak je er eigenlijk gebruik van dat het bereik groter wordt. En dat is ook wat jij doet, iemand stelt je een vraag, je reageert erop. Dat zien ook het netwerk van hen zien natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk wordt je bereik alleen maar groter door die interactie aan te gaan. Ja. En hashtags, plaats jij die ook? Uh... Ja, ik gebruik uh, hashtags voor, uh, die relevant zijn op, voor de foto. Dus eigenlijk alles wat er te zien is op de foto. En dan wel pak ik wel de... De, die de, het meeste bereik hebben. Dus uh, bij ons is dat dan horse of horses. En uh, horses of Instagram, dat soort dingen. En verder voornamelijk uh, uh, sponsors. Die krijgen dan, zeg maar, ook een podium. Omdat ook die dingen vaak te zien zijn in uh, de, facebook, of de Insta-post. Of facebook uh, Zoals het hoofdstel of mijn cap. Uh, dat soort dingen. Uh, en verder, um, ja, dat, dat, dat was het, denk ik wel zo'n beetje. Uh, yeah. Ja, ja, wij doen dat ook in onze sponsorovereenkomst van de Rabobank. Uh, soms gewoon vaste hashtags die we dan vragen aan een influencer, want dan ben je dan voor ons, uh, om die op te nemen, juist ook omdat het ons bereik kan vergroten. Want om, als jij plaatst met een vaste hashtag, dan weten we dat we één jouw netwerk bereiken, plus nog het netwerk wat achter die hashtag zit. Dus dat maakt het voor ons heel relevant om die hashtags te gebruiken. En ook uh, op LinkedIn kun je heel eenvoudig zien, zoeken op hashtags, welke volgers zitten erachter. En dat maakt al dat je met die hashtags heel makkelijk je bereik kan vergroten. We zien gewoon dat je 12,6% meer bereik hebt op het moment dat je bij een post uh, hashtags gebruikt. Wat handig is als je niet zeker weet of je bent nog beginnend met hashtags, goh, welk past er nou eigenlijk bij mijn post? Dan heb je Tag Finder en die kan je relatief eenvoudig laten zien welke, welke hashtag past nou bij mijn post. Gebruik jij jouw naam als hashtag? Nee, eigenlijk niet. Dus Dat is eigenlijk gek. Als mensen dus volgens van mij dan iets delen over mij, dan doen ze dat wel. Maar ik gebruik eigenlijk mezelf helemaal niet als, als hashtag. Nou, ik heb gekeken. Er is één iemand die het wel gedaan heeft, die jou als hashtag gebruikt heeft. Oh, ja? Dus het op zich, in principe is jouw naam gewoon een merk aan zich. Ja. Dus je kan er prima een hashtag van gebruiken. En als ja. mensen dan wat willen plaatsen en ze willen jou erin noemen, kunnen ze jou ook een hashtag noemen. Ja. Dus op zich, uh, voor merken, ja, wij hebben ook alvast vaste hashtag Rabobank, de coöperatieve Rabobank, heel veel merken hebben eigenlijk. Uh, dus voor een verenigingsstichting, ja, gebruik ook je eigen merk als hashtag. Um, tag jij wel sponsors? Dat zit denk ik ook wel eens in die overeenkomst, hè? Ja. Ik tag die eigenlijk ook omdat je ziet ze in het beeld vaak bij mij. En inderdaad, wat ik. Um, als je bijvoorbeeld uh, het voer wat in het paard zit, dat uh, tag ik dan het paard. Of uh, ons vrachtwagentje. Die, die doe ik eigenlijk altijd ergens op de achtergrond. Maar die, ja omdat die er eigenlijk altijd een soort van is. En uh, maar ik tag ze zeker wel. Dus dat is eigenlijk ook wel vaak de afspraak hoor. Dus hashtags en tags. En uh, ja, dan kunnen ook mensen, als ze dan zeg maar uh, details willen weten van jouw Insta-post. Voornamelijk heb ik het dan wel over Insta, ja, want dat kan volgens mij niet op Facebook. Um, dan zie je gewoon, als je erop klikt, precies alle, alles wat je het draagt. is uh, zeg maar met een merk uh, benoemd. Dus dat is wel ook heel effectief voor sponsors. Ja, zeker. Ja, dat is precies ook. wat. Dat is eigenlijk tip 5. Zorg gewoon dat je. Wij jouw tag en jij ons, want dat maakt gewoon dat we elkaars netwerk ook weer gebruiken. Een beetje hetzelfde met de hashtag. Uh, zorg gewoon dat je de ander tagt in je verhaal. Laat zien dat je die partnerships hebt. Hè? Ook die, die samenwerking is gewoon heel goed. Maar wat ik vooral eigenlijk bij tip 5 wil vertellen, is dat. Uh, ...je medewerkers, jij als lid van een vereniging of van een manege... ...ik denk best waar jij bent geweest, waar jij manege getagd hebt... ...dat kinderen hebben gedacht, oh, dan moet ik ook hè, want dat is een goede manege... ...want zij is nu echt wel uh, allemaal onder. dat wil ja. ik ook. Dus gebruik ook vooral de kracht van, jou, van je leden, van je vereniging... ...want juist het verbindende, uh, voor mij ook, mijn sport is een beetje mijn tweede thuis... ...ik praat er echt supervol met passie over, jij waarschijnlijk ook over de paardensport. Ja. Mensen denken, oh, dat wil ik ook, weet je, hoe gaaf. En ik denk juist, doordat bij het als tweede thuis voelen, hè? dat iedereen je daar kent, dat je denkt, ja dat moet ik ook. En dat maakt ons fantastische ambassadeurs. Dus vooral tip 5, laat ook gewoon anderen voor je spreken. Want dan heb je een soort pay it, it forward principe. Als ik het aan drie mensen vertel en die vertelt aan drie mensen. En het is allemaal vol overtuiging dat de sport fantastisch is. Dan kan het alleen maar goed voor je merk werken. Uh, dat waren eigenlijk een beetje onze vijf tips. Wil jij nou meer weten? Neem dan zeker een kijkje bij de andere vier video's. Of ga naar nsfnl slash raboclubsupport. Doei doei! Doeg.